Hoi, ik ben Sophie, ik ben 15 jaar en ik heb op 4 mei het signaal gespeeld bij de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. De kinderherdenking is eigenlijk een beetje hetzelfde als de herdenking op de dam. Alleen moet alles gedaan door kinderen, de toespraak wordt gehouden door de burgemeester van Madurodam. Het welhelmus wordt gezongen door kinderen. Alles wordt gedaan door kinderen en in plaats van volwassenen. En daardoor worden kinderen dus meer betrokken bij de herdenking. Ik begon eerst met uh, mijn pak aantrekken, want ik kreeg een tuigje aan omdat ik helemaal vastgemaakt moest worden van achter en van onder. Omdat het best wel smal is en het daar waait. Oh mijn god, zo meteen moet ik. Zometeen moet ik. Voor acht uur, dan stond ik daar al denk ik 10 minuten. Toen dus moest ik net het warm houden. En dan kreeg ik een teken van binnenuit de vuurtoren wanneer ik dan mocht spelen. Geen goed. Ik had uh, zonder fouten gespeeld. Dus dat was een hele opluchting daarna. Dat is toch altijd wel spannend, want ook al oefen je zoveel, het kan altijd gewoon nog fout gaan. als was het maar een klein nootje. Maar ik heb hem die dag ook heel vaak nog gespeeld. Dus uh, dat was fijn. Wij hebben het geluk dat we in vrijheid mogen op opgroeien. Dat hebben andere, sommige, sommige andere jongeren van onze leeftijd niet. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij meekrijgen en ook de jongere en kinderen dat dit ook gewoon nooit meer mag gebeuren en dat het niet uh, echt is dat we, in vrijheid mogen op, dat we in vrijheid mogen leven en dat er toch echt iets voor gedaan is. We hebben alleen maar de jongeren en de kinderen denk ik Bijvoorbeeld op de Dam zijn er wel uh, de scouting die legt de kras neer en er wordt een één gedicht voorgelezen door jongeren. En ik vind dat eigenlijk nog te weinig. Dat zijn vooral echt wel de uh, oudere, volwassenen mensen die de rest allemaal doen bij de grote herdenking. Ik denk dat dat nog wel meer door jongeren gedaan wordt.